Hallo, ik ben Eva de Rovere. Ik um, babbel over mijn mama moment, iets dat ik altijd heb onthouden van mijn moeder. Nu, er zijn heel veel dingen natuurlijk. Uh, dat ze veel liedjes zong, dat we veel knutselden, et cetera, et cetera. Maar um, een heel grappig moment eigenlijk. Op dat moment vond ik dat niet grappig, maar ik had vroeger een helse schrik van een douche. Op een bepaalde manier vond ik dat heel eng, dat dat water op mijn hoofd terecht kwam en... Als ik dan in bad zat en mijn moeder probeerde mijn haar uit te spoelen. Als ze dat gewassen had, vol, had ik echt zo kop kopvol shampoo. Ze probeerde dat dan uitspoelen met een douche, omdat het toch iets um, hygiënischer is hè, dan uh, gewoon in het bad. Dat de, de zeepresten er goed zouden uit zijn. En dat ging niet, dat ging niet. En ik bleef tegenspruttelen. En het was echt een, een dag dat het heel, heel, heel erg was. En mijn moeder is zeer geduldig, zeer vriendelijk. Uh, zeer pragmatisch, maar ineens was het haar te veel. En uh, ze heeft mij dan opgepakt uh, uit het bad. Ze heeft mij met schuimkop en al in bed gezet. En ze heeft gezegd: Ah, voilà, dan ga dan maar slapen met uw kop vol shampoo. En ze heeft volgehouden. Ik ben ook wakker geworden met haar dat helemaal vol shampoo was en hard was. En, maar het ging er gelukkig de volgende dag gemakkelijk uit. Met een douche, want ik durfde toch echt niet meer tegenstribbelen. Uh, nogmaals, ik heb een fantastische moeder. We hebben een hele goede band. En uh, dat is eigenlijk een van de enige keren dat ik ze zo boos heb gezien. Het is waarschijnlijk daarom dat ik mij dat altijd zal herinneren. Uh, voilà, dat is mijn mama moment.